Welkom bij ons Italië. In deze coronatijd uh, brengen we Italië maar naar huis. Nou, zoals we kunnen zien uh, overstaat er. Staat er al een tijdje. Deze geweldige, heerlijke zomer, nee, zomerdag, voorjaarsdag. Um, ga ik lekker pizza bakken. En ik ga jullie laten zien in stapjes hoe we dat doen. Um, lekker om de tijd te verdrijven op deze manier. Toch een beetje Italië in huis. Um, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Helaas kan ik jullie het niet laten proeven. Maar ik verzeker je, de pizza's zijn geweldig.